Nou, Happy Lift Double Needle is weer een, een, een bepaalde draadlift, een bepaalde vorm van draadlift en het zegt het al, het is een draadlift die gebruik maakt van twee naalden. Nou ja, voordeel. Het is een van de dingen die je heel uh, meest veelzijdig kan gebruiken. belangrijkste indicatie voor de double needle is weer de kaaklijn. Wat, uh, voor de kaaklijn, net zoals bijvoorbeeld de ankerage. Maar met een double needle kan je eigenlijk wat simpeler, kan je toch die kaaklijn verstrakken. Nou, nadoel is weer met zoals de double needle. Het is een dure ingreep. Uh, en daarvoor heb je toch je hebt een beetje, een open, het is een, een, een dure ingreep met een wat um, ja, hoger risicoprofiel. En daarom kan die alleen maar bij ons in Nijmegen worden gedaan. Uh, en het heeft ook een beetje wat wisselende um, uh, resultaten. Uh, daarom zal ik altijd op een consult, zal ik altijd als eerste toch uh, met fillers werken en als mensen zeggen van nee, ik wil toch nog dat extra effect wat ik dus niet met fillers uh, kan bereiken, dan pas gaan we een keer uh, sluiten voor de dobelniedel. Je gebruikt dobelniedel met name voor de hangende kaaklijn.